Het is drie jaar geleden dat ik mijn laatste live event deed. Dus ik moest even wennen weer even aan het proces. En inmiddels staat de content staat op papier. En weet je wat zo lastig is? Of wat lastig is? Uh, uitdagend is moet ik zeggen. Ik, ik, ik kan echt... Weken doorlullen over mijn vak. Ik weet gewoon zo ontzettend veel over, nou ja, over blijvend slank worden door persoonlijk leiderschap. Maar ook door alle informatie die ik van de inmiddels honderden fitspelers heb ontvangen, hoe het lukt om blijvend slank te worden. En het proces van het nieuwe live event, Jouw Lijf Jouw Leven, op 26 juni in Amsterdam is dat het gaat om jou. Om jou. Dat zijn de roze vellen. De roze vellen gaan over jou, waar jij dan bent in dat proces gedurende die dag. En dat is veel uitdagender dan alleen maar te vertellen over wat ik weet over dit vak. Over hoe ik jou kan begeleiden om blijvend slank te worden. Ook al heb je een dieetverleden van 20, 30, 40 jaar. Jij kan dat. En de uitdaging zit hem dus steeds in van kan ik jou meenemen in dat gedachtegoed. En dan beginnen we dus eigenlijk steeds, het is wel leuk om te zien. Ging, ja, van elke topic die ik heb, en het zijn vier, vier delen. En van elke topic die ik heb, heb ik een start en heb ik een eind. Omdat ik jou mee wil nemen in dat proces. He, want, en, en dan moet ik eerlijk zijn. En met mijn... 25 jaar ervaring weet ik ongeveer wel hoe, de, hoe die processen lopen. Dus ik kan gelukkig putten uit een hoop ervaring uh, en feedback ook natuurlijk van, van oude fitspelers. En van mensen die ook eerder een, een live event hebben gedaan. En de start 1 is gewoon de mensen die zijn wat onwennig, die zijn wat sceptisch, die zijn wat onzeker. En de eerste stap van het eerste deel van de live event is vanuit deze startpositie... Het einddoel daarvan is verbinding maken met jou. En zo gaat dat door. En de tweede stap is dus de startpositie dat we een soort van verbinding al hebben. En wat ik dan wil aan het eind van de volgende stap... Is dat je bereid bent en open staat om te onderzoeken? En zo gaat dat helemaal door. Het gaat van onderzoek naar zelf. Het gaat naar vertrouwen. Van vertrouwen naar inzicht. Van inzicht naar zachter voor jezelf zijn. Van zachter voor jezelf zijn naar inzicht in eigen gedrag en emotie. Van inzicht in eigen gedrag en emotie naar cognitieve kennis en emotionele gedragingen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En op het eind, zie je hier. Pagina 4. Vier. Het vierde deel gaat over persoonlijk leiderschap. Hoe je dus door, worden, persoonlijk, of door persoonlijk leiderschap blijvend slank kan worden. En het eind waar ik jou naartoe wil brengen... is dat jij zegt... Yes, I can. En dat is dus mijn proces van dit toffe event. En de content is in jouw belevingsproces neergezet en ik weet daarom nu al dat het gewoon super super tof gaat worden.